Zet u maar. Je hebt alle selecties doorlopen. We hebben al negen kandidaten. Jij bent onze tiende kandidaat. Lopen, lopen. En ik heb al een eerste opdracht voor jou. Dit hebben we echt nog nooit het zitten. Stream Wie is de mol, België. Nu op NPO Start.